Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Lightburn in-depth serie. Um, tips en tricks. Ik weet niet welke delen is het, vier of zo? Geen idee. Um, dat zien jullie wel aan de titel. <laughs> Geen probleem. Het is een stormachtige dag vandaag. Uh, Juni is vandaag de dag. De storm waar we mee te maken hebben. Uh, maar neem verder niet weg dat ik toch graag bezig ben met uh, laser graveren en de dingen daaromheen. Um, een tijdje terug heb ik een keer een video gemaakt waarin met name het maken van een powerscale aan bod kwam. Ik zal uh, de link bovenin uh, plaatsen naar die video. Een van de dingen waar uh, veel mensen tegenaan lopen en ook ik tegenaan gelopen ben, is dat als je een foto gaat afdrukken, als je een foto op houdt of op uh, op een spiegel of op een tegel of ik wat dan ook. Dan zijn er een heleboel verschillende methodes. Zaken als drempelwaarde en geordend en Atkinson enzovoort enzovoort enzovoort. Maar welke geeft nu het beste resultaat? En waarom refereer ik nou aan die powerscale? Omdat je dit natuurlijk ook voor afbeeldingen kunt doen. En ik heb dat op enig moment gedaan. Ik heb op enig moment een... Um, een soort van powerscale gemaakt, maar dan voor afbeeldingen. Maar voordat ik dat gedaan heb, heb ik eerst vastgesteld van welke methode geeft nou eigenlijk de mooiste resultaten. Eigenlijk is dat heel simpel uit te dokteren. Wat je doet, je gaat een plaatje of een foto ga je tevoorschijn toveren. Ik had een plaatje van de kerstman genomen. En die laat ik dan ook behandelen als een image. Dus als een afbeelding. En bij... Die afbeelding doe ik, heb ik in totaal tien verschillende methodes gebruikt. Dus tien verschillende afbeeldingmethodes met allemaal dezelfde settings. Ik weet niet eens meer welke settings, totaal niet belangrijk. Um, settings waarmee ik op hout al afbeeldingen gelezen had. En waardoor ik zeg maar, op hout goede afbeeldingen kreeg. Dus de methodes die ik gebruik heb, dat waren drempelwaarde, geordend, Atkinson, korrelige weergave, stukkie, stukkie, ik weet niet Duits, Jarvis, krantenpapier, halftoon, schetsen en grijswaarde. En die tien plaatjes van die kerstman, dat waren dus tien keer hetzelfde plaatje, maar tien keer dezelfde settings alleen andere afbeeldingsmethode. Simpelweg om vast te stellen van wat geeft nu de mooiste afbeelding. Ik ga het plaatje laten zien. Dit is het resultaat bij mij geworden. Ja? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat um, grijswaarde... Dat is hem niet hè. Dat wordt bijna altijd afgeraden. Als je in een Facebookgroep of wat ik wat dat komt. En je gaat het daarover hebben. Dan zie je dat grijswaarden er niet zijn. Je ziet ook dat schetsen hem niet gaat zijn. Want dat is eigenlijk meer een tekening maken. Maar het is wel leuk om te weten natuurlijk. Het is leuk om te weten dat jij een tekening ergens van kan maken. Simpelweg door de functie schetsen te gebruiken. Nou, ik heb dat voor mijzelf, die tien opties, gebruikt. Ik heb met een rood kruisje aangegeven. Waarvan ik vond dat het niks was. En dat kon dan allerlei redenen hebben. Dat kan bijvoorbeeld betekenen bijvoorbeeld Bij de eerste, bij drempelwaarde, blijft de afbeelding van die kerstman blijven over met zijn achtergrond viel weg. Nou was er niet zo heel veel achtergrond, maar er was een achtergrond. En als die achtergrond wegvalt, gaat die ook bij een gewone foto wegvallen. En dat is niet zo'n goed plan. Het is wel leuk als je dus die afbeelding wil hebben zonder achtergrond, maar niet als je echt die foto wil hebben. Dus ik heb ze met rode kruisjes, daar vielen de vijf gelijk al af. Uh, voor mij dan, hè. nogmaals. Voor jou kan het resultaat helemaal anders zijn dan dat je zegt maar zegt, ja, maar ik vind dat heel mooi juist. Wat voor mij afviel, waren drempelwaarden, Atkinson, halftoon en schetsen en grijswaarden. Nou, schetsen en grijswaarden hebben we gezien waarom. Grijswaarde was uh, ja, ongeveer uh, helemaal donker. Uh, schetsen geeft een soort van tekening. Nou, de halftoon, de Atkinson en de drempelwaarde. Uh, bij de halftoon zie je dat de achtergrond eigenlijk uh, een soort van pixels is. Nou, natuurlijk een afbeelding is pixels, maar je ziet dus ook echt pixels. Het is net alsof je naar een... Uh, ja, moet ik dat zeggen, naar een, naar een heftige sneeuwbui te kijken, zeg maar. Zo ziet het er ongeveer uit. Um, bij Atkinson uh, valt een heel groot gedeelte van de achtergrond weg. En alleen de buitenrand blijft over. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de kleuren die daar gebruikt werden. En bij drempelwaarde is gewoon de hele achtergrond weg. er blijven er dan vijf over. En van die vijf is er één, die heeft van mij een dubbele vink gekregen. Een dubbele groene V. En dat was de methode Jarvis. Maar ik zeg er gelijk bij dat ook krantenpapier komt er goed uit en eigenlijk ook stoekie. ja. Goed, dat wetende, dan weet je dus welke afbeelding je wil gaan gebruiken. Ik wilde dus gaan gebruiken Jarvis. Oké. Okay. Um, ik had een foto van mijn um, schoonvader. Die is al behoorlijk op leeftijd, uh, 83, 84 zoiets. Um, een jeugdfoto van hem. En die foto ben ik vervolgens in Jarvis, dus op twee verschillende tegels, met verschillende snelheden, verschillende uh, powers gaan lezen. Ja? Weliswaar is dat de methode met witte achtergrondverf, met witte verf, dus je moet de witte verf eraf halen. En zie hier, je ziet hier bijvoorbeeld al dat dit helemaal niks is. Ja? Maar hier gaat die beter worden, zie je dat? Hier gaat die foto nog een keer beter worden. 1200 bij 75. Oké, okay, dat is interessant. Ja? Toch even verder getest eventjes. De eerste twee rijen zijn zouden, 1200. Maar we gaan er even iets verder. Maar je ziet dat het hier weer slechter gaat worden. Zie je dat? Dus vanaf 1400 wordt hij slechter. Dus eigenlijk, zo rond die 1200 bij 75, deze kant is het, zit zijn beste foto, zeg maar. Het had ook deze nog kunnen zijn, die 70, maar dat zit er natuurlijk niet zo heel gek ver vandaan. En dat is weer vergelijkbaar met die andere tegel, want die toont het zouden. En op deze manier... ...kan je eigenlijk net als met een powerscale, want het is eigenlijk een soort van powerscale, alleen nu met een afbeelding. Dus niet een powerscale waarbij het alleen om de snelheid en de, en de, en de power gaat. Maar eerst een soort van powerscale om vast te stellen van welke afbeeldingsoort ga ik dan gebruiken. Welke dittering zoals dat heet. Ja. En, en als je dan de dittering gevonden hebt, een powerscale met wat geeft mij dan de beste afbeelding. En dat kan je dus heel simpel doen, door in dit geval geen vierkante blokjes te gebruiken, maar een foto te gebruiken... Wederom met verschillende snelheden en verschillende powers en met een beetje mazzel zul je dan, eigenlijk moet je het voor elk materiaal doen, hè. dat is even voor alle duidelijkheid, want dat is met die powerscale ook. Maar met een beetje mazzel zul je dan voor jou de ideale setting, de ideale speech, fietspot vinden. In dit geval, met het witte tegels, maar zou ik dit nu willen gaan doen op hout, zoals ik hier vast heb gesteld van welke soort hout ik wilde, ja... Dan zal ik eigenlijk ook zo'n powerscale moeten maken met eh, 75%, 70%. en Nou ja, ik weet niet of 75% handig is of oud, maar dat is even... Ja, ik zou ook daar een powerscale van moeten maken van... Oké, okay, als ik dan die Jarvis gebruik, dat is deze hier. Ja, met welke snelheid en met welke power krijg ik dan het beste resultaat eruit. En zo kan je powerscale dus op verschillende manieren gaan doen. En eh, uiteindelijk met een goede setting tevoorschijn komen voor datgene wat jij wilt gaan maken. Dit was hem vandaag voor deze Tips en Tricks. Hij is relatief kort. Ik heb een wat langere video, twee langere video's op stapel staan. De ene kan ik simpelweg niet doen. Die had ik vandaag willen afronden, maar door het enorme slechte weer gaat dat niet lukken. Ik moet er namelijk een klein stukje buiten voor doen. En dat stukje wat ik buiten wil doen, dat moet ik fotograferen, dat moet de video worden opgenomen. Eigenlijk is het product al klaar, maar dat kan ik dus nog niet doen. Die komt zodra het weer iets beter is, misschien morgen, wie weet want ik moet iets monteren op de muur. De andere wordt een hele bijzondere. En dat gaat ergens de komende week worden, ik weet nog niet wanneer. Um, kan je wel een tipje van de sluier doen oplichten? Heb je wel eens van resin art gehoord? Nou, daar gaan we ons in de video daarna mee bezighouden. Dus we hebben eigenlijk met deze video alweer drie video's op stapel staan, um, waarmee we aan de gang gaan. Ik hoop dat je een goed weekend hebt. Ik hoop dat je in storm goed overleeft en dat je gezond blijft. Tot de volgende keer. Daar.